Nu ga ik in les 2, de oefening van het draakje, voordoen. Ik zal het even tonen wat dat de bedoeling is. Het draakje moet op- en af zweven. Er moet ook een tekstje van boven verschijnen voor het moment dat je op het groene vlagje drukt, maar dat moet langzaamaan weggaan. De draak moet bestuurbaar zijn, links, rechts, boven en onder. En voor het moment dat je op de spatiebalk drukt, krijg je een vuur-uiterlijk en een vuurgeluidje. Voilà, dat is de opzet eigenlijk. Stapje 1. We moeten een draakje maken dat bestuurbaar moet zijn. Dus we gaan echt met stap 1 helemaal beginnen. De kat heb ik niet nodig. Ik heb de draak nodig. Dus als ik in het Engels dragon ingeef, dan kan ik die erbij doen. Ik zal hem even draak noemen. Voilà, dan houden we het in het Nederlands. Je zal zien dat de draak drie uiterlijke heeft. Uh, A, B en C. Ik vind het duidelijker als we dat een betere naam geven. Ik ga dit het vuur-uiterlijk noemen. Zo. En deze noem ik de vorm voor omhoog, bijvoorbeeld. Dus als die sebes omhoog zweeft, en dit noem ik de vorm voor omlaag. Voilà, dat maakt het zo ook wat duidelijker. Ik ga dat code al programmeren. Als iemand op de linkermuis, of de, het linkse pijltje drukt, dan moet hij naar links gaan. Naar links gaan wil zeggen, min 10 stappen nemen op de x-as. Dus als je hier zou van maken, verander x met min 10... Dan weten sommigen nog, als je dat zo doet, en hij staat naar rechts gericht, dan gaat hij achteruit gaan. Dus dat is eigenlijk niet mijn bedoeling. Hè. Ik ga er eerst voor zorgen dat hij naar links gericht is. Zo. Dan kijkt hij naar links. En dan mag hij gewoon 10 stapjes nemen. Oei. Niet 210, maar 10. En 7 testen. Stop. Start. Ik druk naar links. Hij gaat ondersteboven, dus dat is ook nog iets dat we moeten aanpassen. Hè. Nu, je weet dat je de richting hier kan bepalen. Ik zet die eventjes terug. Op niet 91 maar 90 graden, en ik zorg dat hij niet uh, helemaal ondersteboven kan, maar alleen links-recht gespiegeld kan worden. Dus stop, start, ik druk naar links, je ziet dat hij terug achteruit gaat, dus dan moet ik die positie eventjes aanpassen met min 10 stapjes. Stop, start, en nu gaat hij naar links. Dus nu kan ik ook al naar rechts maken, dat is eenvoudig, ik maak er gewoon een kopietje van. Zo. Ik pak niet pijltje naar links, maar pijltje naar rechts. Ik zeg dat hij zich naar rechts moet richten. Zo, ik kan altijd al de test doen of die nu werkt. Hè. Dus als ik nu naar rechts druk, kijkt hij naar rechts, druk ik opnieuw naar rechts, dan gaat hij weer achteruit, want hij gaat min 10 stapjes nemen. Dus hier verander ik 10 de x, sorry, met 10. Je had ook deze kunnen gebruiken. Hè. Neem 10 stappen, dat is eigenlijk hetzelfde. Hè. Dat, dit is de x-as, horizontaal, de y-as heb je verticale. Dus links en rechts heb ik al, even testen. Rechts, links, voilà, dat werkt. Boven en onder nog, dus wat ga ik doen? Ik, uh, ik ga alleen boven eventjes bouwen. Wanneer ik pijltje omhoog druk, dan moet ik niet de x-as gaan aanpassen, maar de y-as, verander de y-as met 10, want dan ga ik die met 10 verhogen. En het omgekeerde is natuurlijk waar voor pijl naar beneden. Zo verander hij met min 10. Voilà. Dat is het bewegen van het draakje. Omhoog, omlaag, links, rechts. Dat lijkt in orde. Nu, ik vind de draak wat groot, dus ik ga de grootte van de draak niet op 100 laten staan, maar op 50. Voilà. Dan is het draakje wat, uh, wat meer handelbaar eigenlijk. Hè. Nu, er stond ook bij dat je op een startpositie rechtsboven moest beginnen. Dus dat kan ik nu eigenlijk ook al doen. Hè. Als iemand op het vlagje drukt. Dan moet hij gaan naar deze positie, ongeveer, zo. En hij moet naar links gaan kijken. Dus dat kan ik ook al doen, richt naar, zo, min 90 graden, richt naar links. Voilà. Dat is dat stukje. Nu, we kunnen ook al dat stukje doen, Ik zal eens even kijken. Hier, dit hebben we eigenlijk gedaan. Stap 2, wanneer je op de spatiebalk drukt, moet hij vuur spuwen, het daar de uiterlijk krijgen en een geluidje laten horen. Nu, dat geluid staat hier van onder. Ik zal eens even proberen te downloaden. Ik zal het in mijn downloadsmap zetten. Zo, o, dat lijkt niet de juiste manier van downloaden. Dus we zullen het dus op deze manier proberen. Voilà, download. Drakenvuur.mp3. Zo, ik ga terug naar mijn oefeningetje. Ik had deze eigenlijk ook al les 2 draakje kunnen noemen. Voilà, zo. Nu ga ik dus dat geluidje moeten tonen. Als iemand op de spatiebalk drukt... Nu, wat dat sommigen dan doen, is dit. Hè. Ik zal het eventjes proberen uh, val, uh, foutief te maken. Uh, ik moet hem natuurlijk even zoeken. Waar zit hij? De als. Uh, die heet tegenwoordig misschien wanneer. Herhaal, herhaal, herhaal. Hier staat de als. Ik was hem eventjes kwijt. Als dan. Dus als iemand op een toets drukt... Dus ik ga dat moeten waarnemen. Als de toets spatiebalk wordt ingedrukt, dan... Er zijn er sommigen die zeggen, verander het uiterlijk? Op zich lijkt dat te kloppen. Hè? Dus verander uiterlijk naar um, vuur. Dat klopt ook. En dan zou je kunnen zeggen, start het geluid. Start het geluid en wacht. Zo. Het geluidje, dat moeten we er nog wel aan gaan toevoegen. Dus ik ga bij geluiden, bij de draak, een nieuw geluid uploaden. Zo, dat ga ik al doen. Daar is draak vuur. Als ik dat open, die moet dat heel eventjes doorsturen. Maar het is een veel te lang geluid. Ik zal het even laten horen dus eigenlijk is dat laatste stukje voor mij voldoende dus als ik dit stuk eens eventjes aanduid kan ik even zoeken en ik druk van boven verwijder en ik druk nu op play dat is eigenlijk genoeg dat laatste stukje heb ik ook niet nodig dus dat kan ik ook verwijderen dus dit geluidje is eigenlijk voldoende ja, voilà, dat is prima dus nu kan ik naar mijn code gaan en nu kan ik in plaats van dat ene geluid dat er al stond, kiezen voor drakenvuur en dan hebben we het kleine geluidje. Nu, ik ga de test eens doen en je zal zien dat het niet werkt. Dus de draak gaat er staan, ik kan die nog altijd gaan sturen bovenonder. Ik druk nu de spatiebalk en hij doet het niet. Waarom doet hij dat niet? Dat is in 90% van de gevallen zo. Deze code wordt onmiddellijk uitgevoerd als iemand op het uh, groene vlaggetje drukt. Nu, die wordt maar eenmalig uitgevoerd. Dus als je dit wil blijven testen, iets wat je wil blijvend doen, moet je altijd binnen een herhaal zetten. We hebben dat eigenlijk geleerd. Hè? Dus nu ga ik dat blijvend, herhalend testen eigenlijk. Dus nu, als ik nu stop, start druk, dan gaat die omhoog en omlaag. vanaf voilà, links en rechts. En als ik spatiebalk druk, dan lijkt die dat te doen. Nu, je ziet dat die 10 terug van vorm verandert. Hè? Maar als je mijn opgave leest... Dan, zei, dan staat er normaal gezien ook, hierbij verander je nog niet van uiterlijk, want dat van uiterlijk veranderen, dat doen we in stapje 4. De derde hebben we ook al gedaan, verkort het fragmenten, dat hebben we ook gedaan. De achtergrond heb ik nog niet gedaan, dat mag ik er misschien al, uh, al eventjes bij doen. Als ik de achtergronden ga ki kiezen, sorry, kies bij fantasy staat normaal gezien dat kasteel. dat steel, voilà, dan staat mijn draakje er ook. Dus dat uh, had ik al eventjes kunnen toevoegen. Dat is een tussenstapje, dat was ik even vergeten uit te schrijven, dat ga ik nog wel doen. Uh, een volgende stukje is, de draakje moet altijd op en af bewegen. Dat is een klein beetje werk, want je gaat moeten puzzelen dat hij omhoog moet gaan. En je moet ook weer puzzelen dat hij naar beneden gaat gaan. Dus als iemand op de vlag gedrukt, dan moet hij eigenlijk gaan beginnen zweven. Dat is iets wat hij gaat moeten blijvend doen. Dus je weet dat dat eigenlijk binnen een herhaal gaat komen. Nu we weten dat hij een paar keer omhoog moet gaan en een paar keer omlaag. Als je dat in één keer doet, gaat hij springen van boven tot onder, boven tot onder, boven tot onder. Boven tot onder. Dus wat ga ik doen? Ik ga eigenlijk een kleine herhaal maken waarin dat die in kleine stapjes naar boven gaat. Bijvoorbeeld 8 keer een klein beetje naar boven gaan. Dus ik ga de i-waarde veranderen. Verander i, waar staat die? Niet maak ei, maar verander i met kleine stapjes, bijvoorbeeld 5. En tussenin moet hij een klein beetje wachten natuurlijk, want anders gaat dat super snel En dan springt hij eigenlijk nog helemaal naar boven. Dus daarbij gaan we een heel klein beetje wachten. 0,05 bijvoorbeeld. Als je dit al gaat doen, nu ik ga dat hier laten staan, dan ga je zien dat hij erboven wel gaat blijven gaan. Dan zweeft hij zo'n beetje. Hè. Dus hij gaat al naar boven. Dit ga ik even een kopietje van maken, want ik wil ook zelfs dat hij gewoon terug naar onder gaat. Dus verander i met min 5. Zo, min 5. Dan kan je nu zie je, ik zal eens op stop en start drukken, nu zie je dat hij omhoog en omlaag zweeft. Nu, hij gaat, het is dus eigenlijk niet zo super mooi, want daartussenin zou hij nog een klein beetje kunnen wachten. Hè. Dus als we die hier ertussen zetten, ik ga eens even 0,2 seconden erbij zetten, en ik zet diezelfde wacht hier ook nog eens van onder. 0,2 bijvoorbeeld. Dus even kijken wat dat geeft. Stop, start, naar boven, naar onder, naar boven, naar onder. Het is misschien ietsje te langer dat hij wacht. Niet iets te lang. 0,1. Je mag daar zelf mee spelen. Wat je natuurlijk zelf mooi vindt. Hè? Zo. 0,1. Stop. Start. Voilà. Dat vind ik prima. Nu, ik, eh, ik heb ook dat uiterlijk veranderd. Dus wat, waar moet ik voor zorgen? Dat bij het omhoog gaan, dat hij het uiterlijk van omhoog krijgt. En beneden, dat hij het uiterlijk van beneden krijgt natuurlijk. Dus ik ga de uiterlijke aanpassen. Voordat hij omhoog gaat, moet het uiterlijk omhoog worden. En voordat hij omlaag gaat, hier zo. Moet die duidelijk naar omlaag gaan doen. Dus dit is eigenlijk mijn zweefbeweging. Stop, start. Omhoog, omlaag. Omhoog, omlaag. En als ik nu met de pijltjes stuur. Dan zie je. Het draakje gaat eigenlijk de richting uit die ik wil. Spatiebalk. Dus dat lijkt helemaal te werken. De enige stap die we nog moeten doen. Is de stap van de sprite. Dus hier van boven moet een stukje tekst komen. Uh, Lysidia. Uh, de Lyceemdraak, dat ik denk dat het is. Lycidia, de Lyceemdraak. Dus dat ga ik toevoegen. Ik moet een nieuwe sprite gaan tekenen. Dat is dit knopje. Zo. Een sprite is een object. Ik zal dat object al tekst noemen. Dan wordt het wat duidelijker. Ik ga die tekst hier plaatsen. Zo. Lycidia. De Lyceemdraak. Voilà. Je kan er een ander lettertype voor kiezen. Bijvoorbeeld Curly. Um, je kan het wat groter maken. Niet te groot natuurlijk. Geef het maar een kleurtje dat je zelf leuk vindt. Ik zal hem eventjes in het rood zetten. Zo. Dat is misschien een beetje te groot. Ja, dat is misschien een beetje te groot. Dat past niet helemaal, uh, helemaal erboven. Voilà. Zo. Hier heb ik de tekst staan. Dus wat ga ik nog doen? Ik ga die tekst... Die staat nu op het scherm. Maar die tekst zou eigenlijk zachtjes aan moeten verdwijnen. Nu, dus als ik op... Het vlaggetje drukt. Ah, let erop. Je zit nu de tekst te programmeren. Hè? Niet het draakje. Dit is het draakje. Maar je drukt op tekst. En nu ga je deze tekst programmeren. Want je kan de draak niet programmeren om de tekst weg te doen. Dus de tekst moet je zelf programmeren. En dan ga ik zeggen in een langzaam effectje. En dat effect heet Ghost. Het kan wel zijn dat dat hier een beetje veranderd is. Ghost heet nu ah, waarschijnlijk Transparant. Ze dus hebben dat een beetje van naam veranderd. Dus verandert transparantie. Die moet zachtjes aan vergroten. Eigenlijk ga ik ga dat heel zacht proberen te doen. Hè. Dus als ik dat in stapjes van 5 ga doen. Gaat dat heel zachtjes eh, veranderen. Als ik dat natuurlijk moet blijvend doen. Dan ga ik dat in een herhaal zetten. Zo. Dus hier. Als ik dit al doe. Dan ga je zien dat dat wel weer. Misschien iets te snel gaat. Kijk. Dat gaat wel snel weg. Hè. Je zag dat. Hij gaat dat heel snel tellen. Dus ik ga hier weer een kleine wacht op inbouwen. Bouwen. Zo. 0,05 bijvoorbeeld, of 0,5 kan 7, stop, start doen. En je ziet dat die weggaat. Stop, start. Je ziet dat die weggaat. Wat dat je eigenlijk altijd moet doen, als je zo een effectje doet, is ook zorgen dat die tekst er zeker staat als je begint. Dus ik heb het uiterlijk sowieso zeggen dat die tekst moet verschijnen voordat die eventueel kan verdwijnen. En je kan er ook achteraan zeker een verdwijnen gaan plaatsen. Ah nee, nee ik heb een herhaal ingevoegd. Dus dat werkt hier niet. Dit zou het moeten zijn... Dus als ik hem wat vergroot en ik zal mijn programma testen, druk op het groene vlagje, de draak gaat omhoog en omlaag, de tekst verscheen en is terug weg. De draak gaat naar links, rechts, onder en boven en de spatiebalk geeft mij een vuurspuwende draak. Voilà. De oefening is af, nu is het aan jullie. Veel succes!